Uh, weet je wat ik zo'n stuk of drie jaar geleden gezien heb? Ik weet niet ben... meer precies hoe lang Het waren niet te geloven hè. Dansende, roze promas. Ik geloof je niet, kan niet. Geloof je me niet? Oh, nou ja, dat is een pech voor jullie, maar. Zal Misschien... ik bewijzen? Wat zullen ja. ze vinden dan? Hè? Misschien, als moet zet... dat... Misschien moeten ze gaan zoeken. En als jij gelijk hebt, krijg je jij van mij smeten. Ah. Dansende. Dansenden! Yeah. Street and not in a theater. Well, we believe in the art in the street, in the art that is at the height. That's because they really trust in street art because it's for free or for everybody can afford it. If you don't have money, it's not a problem. But if you have, you can pay. And it's, uh, if you are in a theater, not everybody can go. So that's why. Right. was bord en piano. En jij? Akkord En uh, vinden jullie het leuk om hier op de grenzenfeesten te zijn? Ja. Ja, je verdient er veel geld aan. Oké, okay, en uh, wat doe je dan met het geld dat je verdient? Ik krijg dan een paar poppen. Uh, en ik spaar voor een draaier uh, uh... Zenuwachtig als je voor veel mensen staat? Ja, wel. Ja. En tegen die man bettelen, was dat niet eng? Nee. Ik wist zeker dat ik ging winnen. Maar die bommas, nee. Nee, ik heb de bommas ook nergens gezien, ja. Kan toch nog niet opgeven? Jawel, jawel, jawel. Sorry. Weer sorry. gerukt. Sorry, oh, maar ja, no, okay. ik vind ze niet meer, hoor. Okay, ik vind ze wel. Ja, oké, okay. zoek maar verder. Veel succes nog. Wat heeft yeah. je moeder gebakken?